Hoi, ik ben Eva Eickhout, programmamaker en presentatrice bij BNNVARA en ambassadeur van Fonds Handicap Sport. En nee, misschien heb ik inderdaad niet het ideale lichaam om alles te kunnen, maar wat ik zeker kan is sporten. Ja, zelf heb je misschien ook al niet het ideale sportlichaam, maar wil je wel graag sporten? En gelijk heb je, want sporten, daar worden we allemaal blij van. In deze app kun je allerlei informatie vinden over sporten en bewegen. Doe dat liever thuis of buiten de deur. Liever alleen of bij een vereniging. Ongeacht wat je situatie of niveau is. Hier kun je er van alles over vinden. Kijk je even mee. Nou, hier kun je dus yoga doen. Jeetje, dat ziet er echt heel chill uit. Dat, dat zou ik eigenlijk ook nog wel moeten kunnen. Workouts voor de algehele fitheid. Ik ga hem gewoon proberen. Jij ook. Tijd voor een challenge. Ja, ik ben er dol op. En dat kun jij dus ook doen, hè? Ja, dit is dus heel leuk. Je kunt namelijk bewegen op de favoriete muziek van bekende parasporters. Dus even kijken. Oh, ik weet al welke ik ga kiezen. Zin om te sporten, maar heb je een hulpmiddel nodig? In de app kun je precies zien waar je ze kunt lenen of hoe je ze kunt aanschaffen. Ja, en dit is dus helemaal ideaal. Je kunt hier zien bij welke vereniging jij kunt sporten bij jou in de buurt. Verhalen en tips over sporten en bewegen. Altijd handig. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet kunt wachten om te gaan beginnen. Dus kies lekker waar je zin in hebt. Doe het lekker op je eigen tempo. Heel veel succes en go get 'em, hè?